Mijn naam nou Tom en heet u. Hartelijk welkom bij Tomzorg. Ik wil u graag de Bengt Rollator presenteren. Zoekt u een lichtgewicht rollator, zeer eenvoudig opvouwbaar, die bijzonder comfortabel rijdt, uit het hoogste kwaliteitsniveau, dan is Bengt de juiste keuze. De Bengt is leverbaar in drie formaten, extra klein, klein, en standaard. Daarnaast is de bank leverbaar in drie uitrustingsniveaus: een standaard uitrustingsniveau, de luxe en de premium uitrusting. Wat hebben al deze rollatoren met elkaar gemeen? Allereerst hebben deze rollators een kruisgreep. Dat betekent dat de rollator zeer eenvoudig is op te klappen. En een klemmetje is vast te zetten en is weg te zetten. U begrijpt dat dit thuis erg makkelijk is om hem klein te maken en weg te zetten, maar zeer eenvoudig natuurlijk ook mee te nemen in de auto of op reis. Klemmetje los, uitvouwen en de zitting rechtzetten en weer klaar voor gebruik. Daarnaast hebben al deze rollators een anatomisch gevormde handvaten. Grote rembeugels, die ook zeer licht op een parkeerremfunctie gezet kunnen worden. Nodig, als u wilt gaan zitten, dat de rollator blijft staan op de plek waar u gaat zitten. Daarnaast zijn natuurlijk de handvaten eenvoudig in hoogte instelbaar. En er zit ook hierin nog een metalen rode punt, zodat u altijd kunt zien dat de rollator terug wordt gezet op de juiste hoogte. Daarnaast zijn de rollators uitgevoerd met zeer licht draaiende wielen en zijn de remkabels zo binnen de rollator gebracht dat ze nergens achter blijven hangen. Wat is het verschil in uitrustniveau tussen de standaard, de luxe en de premium? De standaard rollator wordt geleverd met een netje perfect voor uw boodschappen in te doen. Dat heeft de luxe versie. De luxe versie heeft allereerst een bel, die zonder pepper bij het inhalen, en een netje wat eenvoudig, de middel van een kouder afzuivering is. Dus wat veiliger bij het winkelen, men zal wat minder makkelijk speeltjes uit uw water kunnen halen. Daarnaast uitgevoerd met reflectoren en reflectoren aan de achterkant, dus nog meer veiligheid buiten, op straat, in de schemer of donker. De Premium. De Premium heeft ook bagageruimte, maar hier uitgevoerd door middel van een tas. Eenvoudig van het om later af te halen. En tevens door middel van de rits afsluitbaar voor uw veiligheid. Natuurlijk met bel, reflectoren achter de doppen, maar ook de mogelijkheid om verlichting op aan te schaffen of zelfs vallenwarm op aan te schaffen. Als laatste, de Premium is uitgevoerd met afneembare wielen, voordeel als u op reis gaat dat er nog kleiner en lichter is, ik vervoer, en daarnaast en deze wielen, gemaakt van zacht rubber, zodat hij nog meer comfort weer bij het rijden, Nog één aspect wat heel belangrijk is voor de luxe en de premium versie, is dat het anatomisch handvat ook een verbreding heeft om makkelijk op te staan. Als de rollator op de parkeergang staat en die zit op de rollator, dan is het eenvoudig om uw handen op dit gedeelte van de handvat te leggen. Veel ruimte en oppervlakte om u zelf weer uit de rollator op te duwen. Dus bent u op zoek naar een licht rollator, zowel voor binnen als buiten zeer geschikt. Fantastisch makkelijk en vouwbaar, dus perfect voor reizen in de auto. In het hoge Dan de denk de juiste keuze. Mocht u aanschaf tot aanschaf overgaan van een bankrolator, dan wensen wij u vanuit ons Tomzorg heel veel plezier met deze rollator en hopen wij u ook in onze webshop voor de weer terug te mogen zien.